Goed, hallo. Um, naam en gevangenenummer? Harmen geef. Eke Minister Bitcoin. Nummer 1612. Waarom uh, zit je hier? Dat is een lang verhaal. Moet ik het helemaal vertellen of wat? Het ging allemaal zo goed. Ik kan mijn eigen bosperceel. Mijn eigen miners, ik was goed bezig met de investments. Mijn trades waren subliem, want toen werd alles gejagd. Alles werd van me afgenomen. De stocks gingen en mijn geld ook en mijn schilden, tuurlijk, die gingen omhoog. De huur van mijn bospersoon kon ik ook niet meer betalen en toen ging mensen maar gewoon frauderen. Het ging allemaal zo goed tot nu. Ik had niet verwacht dat het zo zou zijn. Ik wilde gewoon snel geld verdienen, weet je wel? Dat... Ik wist ook niet dat het zo zou zijn. Nou, helaas voor u, het is wel zo. Maar ik ben hier om te zien of er een kans is op rehabilitatie. Oeh, ja, graag. Echt? Want ik hoor dat je al je tijd in de gevangenisbibliotheek doorbrengt met het lezen van de nieuwe crypto strategieën. Ja, weet je gewoon een beetje de markt te volgen en ik zo. Ik denk niet dat je dit serieus neemt, meneer De Geijf. Ja, kom op, natuurlijk ja, wel. Nee, kom op. Je kent me toch, beloofd. Ik, ik probeer gewoon mijn leven een beetje op de rails te krijgen en een beetje in touch te blijven met de maatschappij. We zullen zien. Ja...